Wil je meer sturing geven aan jouw leven als ondernemer? Wil je er meer grip op? Wil je meer succes? Wil je misschien wel een beter leider worden? Nou, dan uh, moet je vooral blijven kijken naar deze video. Deze video is onderdeel van de serie Boek Stories. En uh, deze serie die maak ik in samenwerking met uitgeverij Business Contact, waarin ik in gesprek ga met auteurs van businessboeken. Uh, en het leuke is, uh, je, er zijn ook een paar cadeautjes weg te geven. Dus uh, mocht je nou naar deze video kijken en je denkt van... Oh... Ik heb zelf ook wel een tip over leiderschap of ik heb een goede tip over hoe ik als ondernemer meer grip heb gekregen op mijn leven. Uh, laat dan die tip achter in de reacties onder deze video en vijf van deze reacties. Die krijgen een gratis boek. En over welk boek heb ik het dan? Ik heb het over het boek De Kleine Covey, Een samenvatting van de klassieker De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Covey. Van en bij mij in de studio de co-auteur van Jan Kuipers. Jan van harte welkom. Um, ja, co-auteur moet ik zeggen, want je hebt het samen. Ja, met ik vind de, dat wel een mooie omschrijving. Ja, toch? Want samen met ben ik klaar. Samen met Ben. Ja, ja nou past hier maar één. Iemand in de studio. Dus uh, jij bent de uitverkorene. Dus uh, van harte welkom. Uh, ja, die, die, die, die Kofie, hè, het, het boekje, zeg maar, de originele boek, dat bestaat al even. Hè? Ja. Hoe lang? Je zit op 30 jaar inmiddels. Ongelooflijk. <kwijnt> hè? En de, we zijn net in het voorgesprekje even relevant as ever. Uh, wat maakt het zo'n relevant uh, uh, boek? Er is een prachtig filmpje waar Kove zelf nog in zit. Ja. Waarin die zegt hoe groter de uitdaging, hoe uitdagender de verandering, hoe actueler die content van dat boek eigenlijk wordt. Ja, en verandering... nou ja, dat houdt het dus actueel. Ja, want verandering is nogal aan de orde. Het is nogal aan de aan de orde. Ja. En de inhoud van dat boek, ja, dat is vooral dat is totaal niet tijdgebonden. Nee. En nou ja, dat houdt het boek dus actueel. Hey, en uh, heeft hij het Ooit geschreven voor echt een, een zakelijke doelgroep, of eigenlijk voor iedereen? Want het, het heeft nu best wel een soort business context. En ook jullie boek is ook gericht nee. op een zakelijk publiek. I dus niet... In Nederland vooral. Ja, precies. <coughs> Kijk, als je, de Engelse titel van dat boek is The Seven Habits of Highly Effective People. Ja. Dat is in het Nederlands vertaald met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ja, ja, ja. En daarmee kreeg het ineens een business context. Aha. In Nederland ligt het dus bij de boekhandel, ook bij de managementboeken en dergelijke. Ja. In de rest van de wereld ligt het op het schap bij de zelfhulpboeken. Ja, ja, ja, ja. En daar hoort het in principe dus ook gewoon thuis. Ja? Nou is elke dus in, de, in duimd... Nederland wordt het meer als een businessboek gezien. Ja. Maar het gaat over het leidinggeven aan misschien wel de meest lastige persoon die er is... Leiding geven aan jezelf. Ja, ja, daar gaat het over. Nou, Dat is zeker voor een ondernemer uh, relevant. Dus uh, nou, laten we maar eens beginnen. Ik bedoel, wat, wat, wat staat er in dat boek? Ja, um, kijk het leuke vind ik altijd, het, het gaat over zeven eigenschappen. Maar ja. wat mij betreft is dat de bijzaak in het stuk. Okay. Het gaat over groei en ontwikkeling van mensen. Mm -hmm. En uh, er wordt beschreven hoe, hoe loopt dan dat proces van groei en ontwikkeling. En wat kun je zelf doen om daar richting en vorm aan te geven. Ja. En beschrijft dat is? Eigenlijk zit er daar drie stappen in. Ja. Het is de groei van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. Ja. Pasgeboren baby is in alles wat hij doet afhankelijk van zijn of haar omgeving. Mm -hmm. Als hij het koud heeft, kan hij janken, maar of er een deken overheen komt, volstrekt afhankelijk ja. van de omgeving. Ja. Nou, als ouders gunnen we ons iets van 18 jaar om kinderen iets van enige Onafhankelijkheid bij te brengen, mm -hmm. zodat we op een 18e kunnen zeggen: Nou, jij rooit het wel en je kan de deur uit. Yeah. Maar uiteindelijk gaat het vooral over de vraag: hoe goed ben ik in staat om samen te werken met anderen? En dan gaat wederzijdse afhankelijkheid komen. Mm. Durf ik mij afhankelijk te maken van jou? En jij van mij in de samenwerking die wij met elkaar hebben. Zodat wij iets gaan doen waarvan wij allebei zeggen. Jij kan het niet alleen, ik kan het niet alleen. Maar samen krijgen we dat wel voor elkaar. Dat is een stukje complexer. Hè? Want ik bedoel, voor veel mensen is het groot goed om een soort van onafhankelijk te zijn. Ja. Maar dat eigenlijk, wat je zegt is dat, dat is dat is eigenlijk pas de stap daarvoor. Dat is de stap daarvoor. En ja. die is heel hard nodig. Hè? Ja, ja. Je kunt die wederzijdse afhankelijkheid, die goede samenwerking, kun je niet bereiken zonder die onafhankelijkheid. Hm. Je hebt hele goede voetballers nodig om een goed voetbal elftal te creëren. Ja. Maar vervolgens moet ik ook in staat zijn om mijn eigen briljantheid als voetballer... Ja. in staat te stellen van het grotere geheel. Ja. Maar ik mag mijn eigen briljantheid niet loslaten. Hoe, dat zit, dan, dan weer hoe, hoe zit dat met... Want Even zij even zijstapje. Wat doe jij in het dagelijks leven? Wat maakt jij zo'n expert op dit gebied? Zeg maar? En wat maakt jou Zeg maar de co-auteur van het boek over Covid. In mijn dagelijks leven ben ik uh, directielid van de Nederlandse Franklin Coffee organisatie ja. Ik ben in 2002 begonnen met Franklin Coffee in de Benelux. Franklin Coffee, nou, Covey zegt het al. E Co Stephen Coffee was een van de oprichters ja. van die organisatie. En wij zijn een advies- en trainingsorganisatie rond thema's als leiderschap, cultuur, vertrouwen en dergelijke. Okay. En mijn dagelijks werk bestaat dus uit het bezig zijn met organisaties, directieteams over die thema's als leiderschap ja, en cultuur. Ja, ja, ja. Maar heb je ooit nog voor hem gewerkt ook? Ja, wat wat bedoel je met voor hem nou ja, dat hij gewerkt er was? Ja, ja, ik heb met hem in die zin met hem gewerkt, voor hem gewerkt. Ja, ja. Je kent, Heb je hem ook ontmoet? Ja, ik heb hem een aantal keer ontmoet. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Maar want wanneer is hij overleden? Boem, is 2000. Verleden. Het ja, ja. zeg ik uit mijn okay. hoofd. Ja, okay. Niet zo lang. Maar het wel is nog niet zo, lang, nee, uh, niet zo heel lang geleden. Hoe is het gesteld met uh, de, zeg maar, het, uh, het leiderschap uh, in, uh, in het Nederlandse bedrijfsleven? In ondernemend Nederland? Ja, Volgens mij hoeven we daar helemaal niet zo uh, uh, pessimistisch over te zijn. Nee. Wat je ziet is dat er een heel groot besef is van jongens, wij moeten hiermee bezig blijven. Hmm. We moeten er tijd en aandacht aan blijven besteden. Hmm. Zowel voor de leidinggevende, de leiders van de organisatie zelf... als uh, mensen in de organisatie zelf in staat stellen om dat persoonlijk leiderschap vorm te ja, geven. Want, want en jij dat zegt, besef is wel heel groot. Ja, want jij zegt op een gegeven moment, wat, wat je net zei, hè, van die onafhankelijkheid en daarna het doorgroeien naar het besef dat je wederzijds afhankelijk bent, dat gaat natuurlijk letterlijk twee kanten op. Hè. Dat geldt niet alleen voor de leider binnen een organisatie, maar dat geldt natuurlijk ook voor als jij werkzaam bent als professional binnen een organisatie, hoe je omgaat met, ja. met de leiders. Ja. Hè, want je bent van elkaar afhankelijk dus. Ja, je hebt elkaar nodig. En ja. dat geldt, en dat, dat, dat maakt dus ook dat dit niet echt een, een, een zakelijk boek is. Ja. Want dat geldt ook voor mij in, mijn, in, in, in, in de relatie met mijn vrouw en met mijn kinderen. Daar ja. geldt hetzelfde verhaal in. Ja. Zoals wij hier op de bank zitten, ja. geldt ook hetzelfde ja. verhaal. Ja. Het geldt constant op het moment dat mensen met elkaar samen iets voor elkaar willen krijgen. de, de, de een soort grove indeling die uh, Covid maakt is wat hij noemt een overwinning op jezelf en een overwinning uh, op je omgeving. Hè? Is, is ja. dat een soort... soort grof, kun je daar eens over vertellen hoe de, hoe, wat hij daarmee ja. wil zeggen? Wat hij daarmee bedoelt is dit. Het, het begint met die stap van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Dat is wat hij noemt de overwinning op jezelf. En dat betekent niks anders dan dat je iets gaat doen waarvan je zegt... ja, ik vind het wel heel spannend op het moment dat ik ervoor sta. Mm -hmm. Maar als ik het gedaan heb, gelukt of niet gelukt, ben ik wel blij dat ik het... Gedaan ja, ja. heb. Op het moment dat jij hier begon met deze studio, ja. dat was wel een stap, maar op het moment dat ik het gedaan heb, denk je, ja, nou, die stap, dat is waar groei en ontwikkeling zit bij mensen. En hoe doe je dat? Ja, nou dan, dan ga je de, de invulling daarvan, ja. kun je geven door de eerste drie eigenschappen. Wees proactief, begin met het eind in gedachten en belangrijke zaken eerst. Ja, ja dat is een model. Ik heb die, die drie drie, bij me, we kunnen het model natuurlijk even laten zien. Maar Als je en, die, ja. die drie toepast, ja? dan creëer je die overwinning uh, op jezelf. Ja. En uiteindelijk gaat het erom, ook los van die, van die drie, dat je voor jezelf uitdagingen blijft zoeken waarvan ja. je zegt, daar zit voor mij groeiende ontwikkeling in. En dat moet je blijven doen, hè? En dat is blijven doen. Er is Ik. een prachtig boekje van Jan Auken-Walburg. Die, die, die, uh, uh, dat gaat over, wat vraagt het nou eigenlijk om een gelukkige auto te worden? Ja. En uiteindelijk is zijn conclusie een heel veel onderzoek. Je hoeft maar één ding te doen. Letterlijk tot de kist aan toe. Overwinning op jezelf blijven. Ja, ik herken het dus een stukje persoonlijk. Ik weet nog dat ik ooit, dat was al heel lang geleden, ik, wou, ik heb ooit een keer, uh, zeg maar, gewoon baantjes gehad, een paar jaren, maar ik was iets te eigenwijs voor de baas. En dus, dus zat er wel in dat ik ooit voor mezelf ging beginnen. En toen weet ik nog dat ik daarmee bezig was. En die afstand van voor mezelf beginnen, dat vond ik zo'n. Het was alsof ik naar een rivier keek. En aan de overkant was zelfstandig ondernemerschap. En dat ja. was, hoe kom ik daar? En toen heb ik, weet ik nog, heb ik twee mensen uitgenodigd uit het vak. Die aan het freelancen waren. En die heb ik hier thuis uitgenodigd. En zit, die deden dat al. En ik dacht, oh, dit, als ik dat toch eens zou kunnen. En op een gegeven moment ben ik het gaan doen. Ja. En ik weet nog goed, toen ik was een paar maanden bezig. En toen stond ik dus aan die overkant. Toen keek ik terug. En toen had ik echt van hoe heb ik hier zo moeilijk over kunnen doen ja. zeg maar hoe dus hele grote stap het is een kwestie van doen ook hè? het is het is letterlijk de stap durven ja. zetten ja. er is er is een prachtig filmpje girls first ski jump kan iedereen op youtube opzoeken girls first ski jump ja dat is een meisje van een jaar of tien die gaat het voor het eerst van haar leven een sprong van een ski schans maken ja en er zijn twee quotes die die wat mij betreft subliem uh, zijn huh. Uh, als zij die sprong uiteindelijk gemaakt heeft, en dat gaat goed, dan zegt zij, uh, als ze galant is... It's just the suspense at the top that freaks you out. Het is het gevoel als je boven staat, andere kant van de rivier, ja, waarvan precies. je zegt dat houdt me tegen. Ja. En vlak voordat ze springt, krijgt ze een advies van een jongetje. En dat advies is... The longer you wait, you will be more scared. Ja. Hoe langer je wacht, hoe ja. moeilijker het wordt. je nou, hetzelfde ja. gevoel, ja. waarschijnlijk bij jou drie, vier. Jij gaat het nou maar gewoon doen. Ja. Ja. En Wat is het ergste wat je, wat, wat je kan gebeuren? Dat je een nat pak haalt. Ja. Punt. Ja. Klopt. Maar ook dat natte pak ja. kan heel leerzaam en heilzaam zijn. Ja, exact. Hey, uh, nog een aantal zaken hè, die ik wil bespreken. Onafhankelijkheid is verworvenheid. Wederzijds afhankelijkheid is de keuze die alleen onafhankelijke mensen kunnen maken. Dus die wederzijdse, ik, ik lees wat dingen voor die ik in het boek heb ja. gelezen. Hè. Dus die wederzijdse afhankelijkheid. Onafhankelijkheid die dat is een een, een stap die die bereik je pas als je eerst die onafhankelijkheid. Je hebt die onafhankelijkheid nodig. Ja. Want ik moet mijzelf daar met alles wat ik heb uh, uh, kunnen en durven inzetten. Ja. En je kunt je kunt geen goed team bouwen met mensen die niet gewoon goed zijn nee. in dat wat ze willen uh, en dat ook uh, weten vanuit hun eigen en dat onafhankelijkheid. Ook weten. Ja, ja. Alleen. Houd ik nou vast aan dat stukje wat ik heb? Of ga ik ervan uit, hey, ik kan iets goed. Mm. Maar jij kan iets anders goed. Mm. En dat verrijkt mij. Mm. En dat vinden mensen lastig. Mm. Dat je je durft te laten verrijken door dat wat anderen toevoegen in het stuk. Een van de eigenschappen in, dat, in dat, die groei naar onafhankelijkheid. Eigenschap 2 is dat volgens mij, dat is, kies de juiste doel of zoiets hè? Ja, <coughs> begin met het eind in gedachten. Begin met het eind in gedachten. En het heeft te maken met de juiste doelen kiezen en persoonlijke missie. Ik, ja. ik, ik krijg altijd jeuk. Dan, ja. Want dan, dan denk ik hoe? Ik, ik, hoe vaak ik niet gesprekken zie en dan denk ik van ja, wat is jouw missie? En wat is jouw doel? En hoe kom je daarachter? Want ik denk dat er best wel veel mensen die cursussen hebben gedaan of zo, ja. die aan het ondernemen zijn. Die denken van ja, wat is nou mijn missie? Ik vind het een jeukwoord. Maar uh, hoe, kom, hoe kom je daarachter? Door daar voor jezelf zo af en toe eens een keer tijd voor vrij te maken om erover na te denken. Ja, maar hoe, hoe denk je daar dan over na? Hè? Dat is nadenken over. Uh, wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen? Aha. Wat zijn dingen waar ik energie van uh, krijg als ik het doe? Okay. Wat zijn ja. dingen waarvan ik zeg op basis van wat ik leuk vind, waar ik goed in ben, waar ik energie van krijg, wat zou ik nou kunnen toevoegen? Binnen de dingen die ik in mijn normale dagelijks leven doe en, mm. en, en binnen de groepen waarin ik dat mm. uh, normaal doe. We hoeven het helemaal niet moeilijker te maken dan het is. Denk na over wat zou ik willen toevoegen in de dingen die ik doe. En uh, zo'n levensmissie wordt vaak van ja, van, ja als, ik, als ik 80 ben, uh, als, ik, als ik 90 ben, wat gebeurt er dan? Maar ik kan ook over de komende vijf jaar nadenken. Ik kan ja. over de komende drie jaar nadenken. Ik kan volgend jaar nadenken. Elke, elke manager, elk teamlid kan zichzelf de vraag stellen. Stel nou eens dat ik hier over twee jaar wegga. Hm. En er wordt voor mij een afscheidsreceptie georganiseerd. Twee zakken pinda's, drie flessen cola en we staan bij elkaar. En dan gaan een paar mensen tegen jou zeggen. Joh, Ronnie, maar jij was wel degene in dit team die... Wat ah. zou je willen dat ze zeggen dan over je? ja. ja. Dat Simpele zinnetje: Ik ben degene die als je dat zinnetje voor jezelf afmaakt, ja. Ja, dan heb ja. je een start gemaakt. Ja, ja, ja, als je kan ook submissies het is de hoeft niet een soort all over missie maar, te zijn. Ik, die, die, dat is fantastisch als je maar ja. die, die grote all over missie kijk, mijn mijn all over missie is energy to the game. Dat betekent voor mij twee dingen: Eén, ik wil daar waar ik kom, degene zijn die energie brengt en niet degene zijn die energie kost. Ja. en To the game betekent voor mij vooral laat ik mezelf en het leven niet te serieus nemen. Mm -hmm. nou ja, dat is hartstikke groot. Maar ja. wat betekent dat dan als wij hier aan tafel zitten? Ja, ja, ja. Ja, dat dus je moet het kleiner brin. maken. Ja, ja, ja, uh, Proactiviteit is een belangrijke om dingen... De, zij hadden het er net al over. Kun je, daarin, kun je daarin leren? Of is dat een eigenschap die je hebt of niet hebt? Daar kun je ontzettend in leren. Hoe dan? Het, het is vergelijkbaar ja. met het ontwikkelen van spierkracht. Het is constant blijven. Oefenen. Okay. constant jezelf de vraag stellen hoe zou ik gegeven de omstandigheden die hier zijn ik kan de omstandigheden niet veranderen maar mijn reactie daarop wel hoe zou ik in deze omstandigheid kunnen uh, reageren en hoe vaker je dat bewust doet hoe sterker je daarin bent en als je dat niet bewust doet dan wordt die vaardigheid wordt ook minder dus het is een cliché van oefening baardkunst? kunst het is echt het cliché van oefening baardkunst. kunst en oefening Baart kunst. vraag dat je heel bewust bent van wat gebeurt er nu eigenlijk mm. en wat is mijn rol hier en vervolgens de vraag ja en wat zou mij wat wil ik eigenlijk dat mijn rol is mm. nou dan hoef ik het laatste wat ik dan nog hoef te doen dat is misschien wat het meest lastige dat ik het nog doe ook ja maar soms is dat zo lastig dat is ongelooflijk lastig ja, ja maar dat is wel wat, wat ons mensen van van dieren ja. onderscheidt in, in in een, in een uh, schapen zal je niet gauw eentje zien midden in, in de kudde die zegt, weet je wat, ik ga even de andere kant op. Dat is bij mensen ook niet makkelijk, maar we kunnen het wel. Hoe blijf je onafhankelijk, en dan zometeen wil ik nog even een aantal dingen weten over dat die groei naar wederzijdse afhankelijkheid, zeg maar die volgende fase, uh, maar hoe blijf je onafhankelijk in een tijd zoals bijvoorbeeld nu, waarbij er toch een aantal grote krachten spelen die buiten jouw invloedssfeer ja. zitten, hoe blijf je dan toch onafhankelijk? Ah, het leuke is ja, precies jouw omschrijving. Grote krachten die buiten jouw invloedssfeer zitten. Hm. Kenmerk van die productiviteit waar we net over hadden is, richt je nou op die dingen waar je wel invloed op kunt hebben. Hm. En dat waar je geen invloed op kunt hebben, maar wat heel veel impact heeft op jou, doe jezelf een plezier en accepteer het punt. Ja, je, kan er niks aan doen. je kan er toch niks aan doen. Dus alle tijd en energie die je erin uh, aan besteedt is echt zonde van de tijd en de energie. Ook weer zo'n ding dat je denkt oh logisch, maar zo moeilijk soms. Ja. En, en is, uh, ja, dan zou jij waarschijnlijk, uh, dus, ja een leuke vraag voor jou, want jij geeft natuurlijk advies, maar moet je als ondernemer, hè, als je dit soort thematiek boeiend vindt en je wil hierin groeien, is het erg om hulp in te schakelen? Of is dat een ik, goed idee juist? Ik, ik denk dat het ja, nooit jij... erg is om hulp in te, uh, in te schakelen. Op ja. welk thema ja. uh, dan ook. Gebeurt dat misschien wel te weinig? Ja, ook voor zo'n jeukwoord. Ja. Ik heb een enorme jeuk. Ik bedoel, coaching en zo. Er dat, dat, dat, dat zijn er veel te veel. En, uh, ja. weet je, en er zit heel veel kaf tussen het koren. Uh, maar is het, kan het van belang zijn om op dit vlak gewoon zeg maar, begeleiding te vragen? Ja. Ik zou, het zou raar zijn als ik voor mijn vak... Ja, ja, ja, het vandaar nee, dat, nee, nee, dan dat, dat je moet je vooral niet doen. Dus, <laughs> ja... ja. Maar doe het vooral op het moment dat je zelf ook het gevoel hebt. volgens mij kan ik stappen maken en ik vind het lastig om die stap te maken. Mm. Kijk, er zijn mensen die, die, voor wie het voldoende is om dit boek te lezen. Mm -hmm. En die ik, hé, maar daar kan ik wat mee en daar ga ik wat mee doen. Mm -hmm. Er zijn mensen die lezen andere boeken, daar worden ze door geïnspireerd en die gaan stappen maken. Het, het zit dan vooral ook in je persoonlijke drijven dat je het gevoel van, ja, maar ik zou meer kunnen, meer willen, maar hoe doe ik dat dan? Ja. Ja, uh, die hè de, de, de emotionele bankrekening, kun je daar iets over zeggen? dat is ook wel een mooie term? Die, die emotionele bankrekening, die zit in die switch. Die eerste drie, die overwinning op jezelf, mm -hmm. dat gaat vooral over mij. Mm -hmm. Los van wat er allemaal om me heen gebeurt, hoe zit ik erin? Die overwinning, die tweede die overwinning met je omgeving. Je had het net over de overwinning op je omgeving. Nou, daar gaat het zo nog wel even over hebben. Mm -hmm. Daar zit een, zit een significant verschil in. Ja. Maar de transitie daartussen, zit hem in die emotionele bankrekening. En de emotionele bankrekening is een, een, een, een, een, een vergelijking met de mate van vertrouwen die er tussen mensen is. En samenwerking met mensen die je vertrouwt, ja, dat, maakt het een, dat is een stuk makkelijker dan samenwerking met mensen die je niet vertrouwt. Mm. En die emotionele bankrekening, dat is letterlijk van, nou ja, op welke manier ben ik vertrouwen aan het bouwen? En het, het werkt als een bankrekening, ik kan stortingen doen, wij maken een afspraak en ik kom op tijd, dat is een storting op ja. de emotionele bankrekening. Ja. Als ik twintig minuten te laat geweest zou zijn, ja. dan denk ik, wat is dat voor een kerel ja. die hier komt? Ja. Dus het, dat zit in hele kleine dingen. Daarmee bouw ik vertrouwen. Daarmee wordt samenwerking een stuk makkelijker. Nou ja, zo moeilijk is dat het op te bouwen, is vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ik kan het ook in één klap weer uh, leegtrekken. Ja. Maar dat vertrouwen is wel cruciaal in de samenwerking tussen mensen. Ja. Vandaar de emotionele bankrekening. En Hoe bereiken we wat zijn er meer de tools om uiteindelijk die overwinning op de omgeving te, uh, te, uh, te, te bereiken? Ja, ik ga, ik ga, ik ga toch vertellen: nu ja. overwinning met je omgeving. Oh, het leuke is wat dat zei ik, zei ik ook over overwinning op je omgeving. Ja, ik dus toen wij, ik ben in 2002 <laughs> met de, de Nederlandse tak van Franklin Covey begonnen. Ja, en de vertaling van het boek van die zeven eigenschappen die er toen lag, ja. daar stond ook letterlijk in: overwinning op je omgeving. Ja. En dat, dat komt vanuit Engels op zich best logisch. Hmm. De, de, uh, de Engelse kreet is private victory, overwinning, op jezelf. Yeah. Public victory. Uh, en dat werd vertaald, dus als overwinning op je omgeving. Jongen, ja, ja. Maar eigenschap vier is denk win-win. Ja. Nou, Als het gaat over win-win-denken, kan het nooit gaan over een winning op je omgeving. Nee, nee het is, is met, samen ja, met ja, anderen okay. iets doen waarvan wij beiden zeggen, ja, maar dit is wel gaaf. Hmm. Nou, wat vraagt dat dan? Nou, dan hebben we het eerst hebben we al gehad. Denk win-win. En dat is vooral een mentale instelling. Er worden wel eens gedachte mensen, of vaak gedachte mensen, voor win-win denk je, heb je twee of meer mensen nodig? Nee, nee, heb ik alleen maar mezelf nodig. Kan ik onafhankelijk, daarom staat hij ook boven, in dat model boven die lijn van onafhankelijkheid, kan ik onafhankelijk van wat jij doet, voor mezelf wel blijven denken, maar ik wil werken aan de beste oplossing voor jou en voor mij. Onafhankelijk van wat jij doet. Dat is de eerste. Tweede, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Heb ik de bereidheid en heb ik de vaardigheid om echt eerst te willen snappen wat er aan jouw kant speelt. Zonder dat ik me nog even druk maak over wat er aan mijn kant uh, speelt. Mm -hmm. En vervolgens ga ik dan wat er aan jouw kant speelt en wat er aan mijn kant speelt. Dan komen we bij nummer zes, creëer synergie. Weten we dat in een creatief proces bij elkaar te brengen. Een en eens een meer dan twee. Zeg een en eens meer dan twee. Ja, ja. dat is ja. wat je in wat je vaak bij bedrijfsovernames uh, ziet. Hè? Dat woordje synergie. Ja. Ja. Kun je dit ook vertalen naar een organisatie of is het altijd te, te, alleen maar te projecteren op een mens? Dit gaat over uh, uh, mensen onderling. Ja. Dit gaat over teams uh, die met elkaar werken. Ja. Dit gaat over organisaties die met elkaar samenwerken. Dit gaat over landen die in een breder verband dingen met elkaar doen. Ja. Het werkt. Constant ja. op die manier. Ja. En dan hebben we tot slot hebben we die zevende. Dat is. Uh, houd de zaag scherp. Ja. Die staat er los van. Die, staat, wezen, er, die staat er niet los van. Ja, maar die, staat ja, niet da, in, die, die staat er los van, maar hij staat er ook een cirkel omheen. Ja. En het is letterlijk de cirkel eromheen. Als die er niet is, als dat niet ingevuld wordt. dan valt de rest als een pumpudding in elkaar. Maar maak eens concreet Dus houd, zaag... houd de zaag scherp gaat over de vraag. Uh, weet ik mijzelf, stel ik mijzelf in staat om dat wat ik doe over een langer termijn ook echt vol te houden nee. dat betekent dat ik mezelf fysiek in staat moet stellen ik moet gezond blijven eh, eh, ik moet uitgerust blijven enzovoort ik moet mezelf mentaal in staat stellen om dingen eh, op de lange te, eh, termijn te blijven doen ik moet sociaal emotioneel ik moet relaties goed houden om dat te kunnen blijven doen en eh, ik moet dat is altijd de, de meest boeiende component bij mensen op op spiritueel vlak dat scherp houden en spiritueel vlak, daar zit niks zweverig in. Spiritueel, uh, uh, uh, spiritueel gaat over spirit, gaat over energie. Ja, ja. Wat maakt dat ik de energie, de drive. Ja. Je, je had de energie om te beginnen als ondernemer. Maar wat maakt dat je hem vasthoudt ja. uh, op lange termijn? En als je dat niet onderhoudt, ja, dan loopt de energie eruit. Als ik moe ben, dan wordt productiviteit een stuk moeilijker ja. dan wanneer ik niet moe ben. Leuk hè, dit. Ik kan me voorstellen, inderdaad. En, en het leuke is dat je hebt natuurlijk elke keer weer andere zagen, zeg maar. Tenminste, je hebt elke keer weer ander materiaal waar jij mee loopt te spelen. Dat is het met fascinerende de... van, ja. dit, van dit vak. Ja. Ik ben ooit begonnen als leraar wiskunde en scheikunde. Oh, serieus? En na drie jaar wiskunde geven dacht ik, ja, maar dit boek heb ik nou al een keer uit. Ja. Dit boek van die zeven eigenschappen heb ik nog nooit uit. Nee hè, dat blijft zo. Mag ik je danken voor deze uh, inzichten. En, uh, en uh, kijkers, mochten jullie nou geïnspireerd zijn en denken, oh, wacht even, maar ja, in dit model pas ik wel, want ik heb ook nog een tip. Of ik heb het zo gedaan. Of uh, andere ondernemers die zouden misschien dit kunnen uitproberen. Laat je tips en reacties achter in uh, de uh, onder deze video en vijf van die reacties die krijgen de kleine KOVI helemaal gratis en voor niks uh, toegestuurd. Ik dank jullie voor het kijken. Dag.